Ik ben Abdelrahman Adam. Uh, ik kom uit Sudan. Ik vlucht naar Nederland omdat Sudan niet veilig is. Ik heb uh, bijna vijf jaar in Nederland en ik ben een slotelpersoon. Als slotelpersoon vind ik het is heel belangrijk om verbinding tussen de buurt te, te maken. Bijvoorbeeld in uh, mijn dorp hier vind ik dat er weinig contact met de Nederlandse en nieuwkomers en mensen van uh, buitenlandse achtergrond. Dan uh, heb ik met mijn, mijn vrouw met de Stichting Verbinding, Valkenhoven School en misschien de gemeente een initiatief om activiteiten bij de boerder hier te doen. We gaan doen elke week uh, op zondag. Bijvoorbeeld creatieve activiteiten en uh, samen eten, verhalenclub en andere uh, stenen geven aan kinderen. Ik als Slotelpersoon uh, probeert om um, hulp te geven aan de uh, nieuwkomers, die hebben veel problemen om um, te communiceren. Maar de instanties ook. De nieuwkomers hebben problemen met het zorgsysteem om te goed te begrijpen. Ook het uh, onderwijssysteem, wat gemeente doet. Aan de andere hand ook de instanties hebben problemen om in een goede manier uh, te, te communiceren en ook over nieuwkomers te begrijpen. Van de meeste problemen is de miscommuniceren. Een slotelpersoon kan echt helpen in dit gebied. Slotelpersonen zijn uh, nieuwkomers zelf, ze weten veel over nieuwkomers, dus ze kunnen goede uh, adviezen uh, kan geven.